Deze Monopoly. Lekker door het historisch centrum aan het wandelen. Jatsaki Ribaldi. Erg leuk. Goede hier achter mij. Aan de andere kant, ronddraaien. Aan de andere kant hier hebben we boven, hier, boven een prachtig appartement. je midden eigenlijk in de stadse drukte kunt zitten. Heerlijk. Loop even verder. Vanmiddag ga ik naar Marijke toe. Die woont niet hier in het centrum. Uh, helaas, voor uh, haar niet. Maar... maar ik vind het echt leuk. Dan moeten we echt werken. Dit lijkt me niet echt op de record.